Wat is loonheffingskorting? Loonheffing is als het ware eigenlijk loonbelasting plus je premies. En dat is een bedrag wat nog wordt ingehouden op je loon. Loonheffingskorting is dus een korting op dat bedrag wat wordt ingehouden. Hoe hoog die korting is, dat hangt ook van hoeveel je verdient. Dus hoe meer je verdient, hoe hoger de korting is. Ja. En die loonheffingskorting, hoe regelen we dat ook alweer? Doen we dat via dat formulier? Ja, je kan gewoon een eentje aanvragen. Via je via own capital of je eigen werkgever. Dan krijg je een formulier die je kan invullen voor de belastingdienst. Dan moet je wat gegevens invullen. Je stuur je weer terug naar je werkgever en die zal dan de resten voor je regelen. Top. Dus als je meerdere baantjes hebt, zet hem dan sowieso aan uh, bij het baantje waar je het meest verdient. Want dan krijg je het meest korting. Ja. Dat willen wij. Dat willen wij. En als ik me niet vergis, is het ook gewoon zo dat wanneer je bij Young Capital Uitzender werkt... en je werkt voor, voor verschillende opdrachtgevers, maar het valt allemaal onder de vlag van Young Capital Uitzender... Uh, hoef je maar één keer het formulier in te vullen. En heb je zodoende bij alle, al je baantjes gewoon even een korting. Check hier nog meer afleveringen van What of drop je een vraag in de comments.